voordeel is dat je dat een je, dat je, dat je player bent, dat je iedereen neidt op je boekingen. Dat je, dat je altijd alles op prankbangs komt ja, ja, en krijgt nee, op seks en ja. drank. En... Ik denk Timo can feel a woman more than some husbands even feel their wives. De reden waarom ik meer geniet van het, de SM-sessies is omdat het ook een soort liefde is wat je ontvangt. Ik zeg altijd: BDSM staat voor bad daddy, sad mommy. En uh, nou, daar komt het vandaan. De man als lustobject, die vrijwillig zijn geld verdient door erotiek, lust, genot of seks te verkopen. Het klinkt voor sommigen misschien als een droombaan, maar is dat ook zo? Wat betekent het om als mannelijke sekswerker je lichaam te verkopen?